Hoe gaat het rijden? Best goed. Ik ben bij Maya en bij Astrid geweest. Oh ja. Goed zo. Been mooi lang houden. Zo ja. En let meteen een klein beetje op je duim hè. Goed zo. Daar mooi voor je houden. Voelen dat je daar aan allebei die kanten mooi los en soepel bent. Zo ja. En zelf ook vooral, kijk je laat je teugel niet los. Je zoekt wel verbinding. Maar maak het daar soepel en zacht. Zo ja. En jij geeft daar ook die souplesse door hè. Jij geeft die losgelatenheid door. Goed zo. Draaf je daar zo lekker uit aan. Mooi licht is ze dan zo, hè? ze geschoren is. Hele goede overgang, super. En jij bent alleen maar daar met die twee teugels. Voelen is ze soepel in twee mondhoeken. Daar is ze mooi zacht, gebruik mooi de hoek. Gaat ze te hard, vang je het op in je zit. Maak je jezelf mooi lang. Zo, alleen maak je het boter zacht. Je zorgt dat ze niet aan je kan leunen. Het is ook niet onrustig, hè? het is niet dat je alleen maar friemelt om het los te maken. Zo, ja. En dan ga je daarin lekker veel schakelen. Hè. Een keertje terug, langzamer licht rijden en weer naar voren. En in eerste instantie doe je alles kleine beetjes, Dat je het kunt controleren en dat ga je steeds meer uitbouwen. En als je zegt, nou ze is echt een beetje stijf aan één mondhoek. Mag je daar best een keer wat stelling vragen. Hè. Maar dan hou je daar die stelling ietsje aan. Totdat ze daar ook echt mooi loslaat. Goed zo. Opvangen je zit. Om je binnenbeen heen. Voor je uit soepel maken. Opvangen je zit totdat je weer voelt ze ontspant. Ze maakt de passen mooi af. Heel goed. Echt die hoek meepakken, dat je ze daar ook echt de best laat doen in die hoek. Goed zo. Maak jezelf goed lang. Duim weer mooi bovenop. Goed zo. Braaf, Braaf, braaf, Goed, geef niet. En dan galoppeer je weer naar die roze. En dan weer naar die bruine. Braaf. Steeds weer de druk eraf. Soepel. Heel zacht in je vingers zijn. Zacht in je vingers. Ja, goed zo. Geef niet. draai Draaien. Sturen en los. Sturen en los. Sturen en los. Ja, geeft haar niet de gelegenheid om aan je te hangen. Zo, ja. En ze wordt vanzelf moe. Zo, draaien, sturen en los, simpel. Wachten. Goed zo, Geef niet. Zo, daar, lekker zitten en dan kom je weer naar die roze en dan weer naar die lichte blauwe. Daar, voor je uit, heel zacht die mondhoeken, ze kan niet trekken want je trekt ook niet aan haar. Zo, ja, opvangen, zelfs hier, ze mag niet aan je hangen, heel goed zo. En ook in zo'n zo lijntje geen haast, hè? Ja. Rustig aan, je hebt de tijd, je hoeft er niet tegenaan te rijden. Kijk, zij heeft natuurlijk een tijd gehad dat ze niet wilde springen. Ja. Maar nu wil ze heel graag. Dus dan moet jij nu niet denken, we moet er overheen. Nee, nu kun je een rustig maar meisje. En natuurlijk moet ze wel voorwaarts, ze mag niet achteruit gaan galopperen. Maar op het moment dat je voelt dat zij er naartoe wil, hoef je daar alleen maar aan te blijven rijden. Ja. Hoef je niet nog meer energie op te wekken. Want dan krijg je een beetje van die overenergie. Ja. Goed zo. Heel goed. Echt even goed een rondje zo stappen. Goed zo. En zo net een beetje, die teugel mag niet strak en niet los. Gewoon net een beetje zo zacht. Zo. Ja, daar. En blijf mooi tellen. Rustig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super gereden. Heel erg mooi. Let heel goed op die linker teugel. Dat je niet op elke sprong net iets de neus naar links vraagt. Dus dat ze mooi los blijft. Natuurlijk moet ze voorwaarts galopperen. Ze hoeft niet als een dressuurpaar te galopperen. Maar soepel, door het lijf. En dan is ze ook in staat om mooier te springen. Goed zo, goed gereden zo. Hartstikke goed, lekker uitstappen. Ik heb een springles gehad. Het ging best wel heel erg goed. Um, het was alweer even inkomen. En we waren wat fris, want We hadden wat minder gereden. Maar uiteindelijk is het hartstikke goed gegaan. Nu nog even uitstappen en dan lekker naar huis toe. Ivy is weer terug in haar stelletje, wij zijn nu hier thuis en het regent, maar morgen gaat de trailer naar Pessen voor zijn jaarlijkse keuring en poetsbeurt, alleen ik wil hem altijd schoon achterlaten, want ik vind het smerig, nou hij is niet smerig, want ik maak hem altijd schoon, dat weten jullie, maar ik wil hem toch helemaal netjes achterlaten, maar het regent en nu moeten we schoonmaken in de regen, dat is wel voor mij ook een nieuwe dimensie. Kijk, Tess die is ook bezig. Die komt snoertjes brengen voor de hoge drukspuit. Ik vind maar koud. Ik denk het toch veel gaan doen. Bij Ivy op stal is het allemaal ietsje minder makkelijk. Dus nu zitten we nog met paardenpoep. Normaal doen we dat natuurlijk op stal even uitvegen. Dat ging nu niet. Dus nu gaat het de groenbak in. Tess met uh, Sofie. Je moet even wachten. Want ik moet nog even dit wegvegen voordat je gaat soppen. Kijk naar de deur. Kijk de deur. Net voor. En deze moet even uitgezot worden. Maar ik moet eerst even dit wegvegen. Anders wordt het alleen maar nat. Gooi het ook zo? Ja, als alle vlekken er maar uit zijn. En dan mag je daarna hier, kijk. Dan kan je het sop hierop gooien. Dan moet je het even met de bezem schrobben. Binnen en buiten is die weer schoon. dus nu uh, morgen aan het pesten. Ik om half vijf mijn tijd. Waar ben je, Jess? Daar. Vanmorgen om vijf uur zijn Jess en ik vertrokken vanuit mijn sluis. Om om 8 uur in pesten te zijn, we hebben inmiddels even de trailer afgekoppeld. Ik heb om 9 uur een afspraak met Aniek, is dus nu kwart over 8. Dus we gaan even met ons Jessje wandelen. He? Ja, jij. En ik kon niet echt een parkeerplaats vinden, maar wel een bos. Kijk, bos. En dit ziet eruit alsof ik niemand in de weg sta. Dus ik dacht, nou, misschien mag ik hier wel even parkeren. En dan kan Jess... Ja, Jess en ik eventjes wandelen hier. Dus dat gaan we maar even doen. Ja, vrouw? Ja inmiddels in pessen bij de boer en de trailer gaat de brug op, daar wordt hij nagekeken voor een onderhoudsbeurt, maar hij wordt ook heel keurig gepoetst weer. Nou, Jess en ik zijn weer in de auto, want uh, vanuit de boer zijn wij naar Emst gereden en daar staat Veronaatje. Dus we gaan even kijken hoe het met haar is. Ik ben heel benieuwd, we kunnen tot 12 uur terecht, het is kwart over 11, dus tijd zat. En uh, ja, ik ben echt heel benieuwd. Kijk, hier zijn alle andere pensionarissen. Maar zij staat op de andere wei, dus we gaan even kijken. Nou, dat wordt nog even zoeken. Want je denkt natuurlijk niet dat ze hier voor het ontvangstcomité staat. Ze staat gewoon ver weg, ergens in een weiland. Ik ben blij dat ik mijn schoenen. Laat los, verdamme los! Nee, los. Laat los. Nee. Moet ik er doorheen? Hier kunnen we er doorheen. Nou, ze staan op de wei. Deze wijs is afgesloten, dat snap ik, want hier is de drek. Maar daar is ze. Dus ik moet even onder de stroom houden. Hele gracias. Kom. Jess, hou eens op met al die poepen uh, snaaien. Hoe zou het met haar zijn? Met mijn kleine paardje. Ik hoop niet dat ik zo terug moet. Ik wil eigenlijk op een andere manier terug. Dit was wel een, echt een... Uh, Survival of the fittest Hallo vrouw Dikkie, wat ben je dik Anders doen met in je leven Wat ben je dik vrouw Nee, schud nee. nee, nee Ja, ik vond een hele leuke vrouwtje weer even te zien Volgens mij vond ze het ook leuk om hooi te zeggen. Nou ja, niet eens naar mij, want alle paarden kwamen wel hooi zeggen. En dat was het. Dus ik denk dat ze het prima naar de zin heeft. Niet per se meer op mij zitten wachten, maar dat had ik ook niet verwacht. Uh, als ze maar voor hebben. Ik vond het fijn om te zien dat ze zo dik geworden was. Ik had eigenlijk verwacht dat ze te dun, oh, te dun zou blijven. Maar uh, nee, ze dus, uh, doet natuurlijk ook niet heel veel en krijgt heerlijk veel grasjes en hooi. En uh, ja, dingen die paarden lekker vinden. Uh, staat lekker in de groep ja ik kan er niet meer over zeggen ze staat goed en mij heeft ze niet meer nodig even tess ook niet ze moest natuurlijk wel even naar jess kijken jess heeft ook geleerd wat schrikdraad is nou ja dan moet je maar naar me luisteren dat helpt ook dus uh, ja ik vond het echt heel erg leuk dus ik ga naar de volgende afspraak en dan uh, gaan we uh, eind van de dag de trailer weer halen het is wel heel mooi hier jongens ik ga ook nog even wandelen met je straks